Ja, een hele goede morgen. Welkom lieve YouTube-kijkers bij de Stofjes Zondagmorgen vlog. Hey, het is zover. Vandaag de honderdste. Oh ja, wacht even. Doe het even wat bij. Momentje. Hey, dit is dan de honderdste. Yes. De honderdste Zondagmorgen vlog van de Stofjes. Ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald. En ja, dat moet een klein beetje gevierd worden. Oh, ik had wat dingetjes. Oh wacht, ik ben er eentje vergeten. Ja. Gekkigheid. Gekkigheid. Maar goed, dit was het dan. De honderdste vandaag. Lekker. Mm. Alleen het weer is niet zo heel erg uh, lekker. Dus, uh, heel misschien op de achtergrond te, te zien, manieus. <laughs> ik heb dat uh, schermpje ook gedaan voor de zon die er niet is. Want het regent. Ja, daarom uh, ben ik ook maar meteen naar de fitness gegaan. En uh, Want ja, nat laten regenen kan het vanmiddag ook nog eventueel. Ik hoop het niet. Volgens mij was het uh, zo dat het vanmiddag eigenlijk droog zou, uh, zou gaan worden. Ja. Dat weten we natuurlijk ook niet. 100% zeker. Dus, het had ik maar besloten om maar meteen naar de fitness te gaan. Daar hebben we even een lekker rondje gedaan. Een beetje bovenlichaam gedaan. Biceps, triceps, benen ook nog. Eigenlijk een beetje een uh, bijna een full body. Maar met uh, accent op uh, bovenlichaam, armen, schouders, borst. Dus dat ongeveer. Nou, nogmaals uh, vanmiddag uh, voetballen. Gaan we naar HVCH. Zal weer een leuk potje worden. Hoop ik. Nou, vorige week was het niet uh, iets minder leuk. Maar goed, maakt niet uit. Dat uh, is het voetballen. Kan niet altijd uh, meezitten. Uh, het feit is in ieder geval dat we toch wel uh, vandaag... Een betere stap kunnen zetten, uh, zetten richting, uh, uh, ja, zeg maar, richting boven, richting de top. Uh, kampioen worden wordt lastig. Theorie, uh, in theorie is het mogelijk, alleen ik denk dat het in de praktijk toch uh, zou gaan tussen uh, Meersen en uh, Kampong. Het zijn toch wel twee ploegen die er, die er een beetje bovenuit steken, uh, qua positie, in ieder geval. Dus uh, Ja, het zei, zo. het zei zo. Maar dat geeft niet. Als wij dan in, in ieder geval wat, wat meer bovenin eindigen, dan heeft dat weer te maken met de, uh, uh, met de na-competitie. Die we dus hebben, omdat we de tweede periode titel hebben gepakt. Uh, dus ja, dat is de reden waarom dat we uiteindelijk toch nog uh, zoveel mogelijk aan moeten doen om zo hoog mogelijk te kunnen eindigen. Of te eindigen. Dus dat is alleen maar beter. Dus dat gaan we vanmiddag doen. Nou, nogmaals, ik ben vandaag naar de, naar de Schweiz al meteen. Uh, de vlog, ja, weet je, uh, ik vind het nog steeds leuk om te doen. Dus ja, waarom niet? Dus gaan we gewoon uh, door. We gaan gewoon door. Ik vind het leuk. En, uh, uh, natuurlijk uh, zijn er altijd uh, mensen die hebben uh, van uh, ja, uh, kik hem. Ik vind het gewoon leuk, het is helemaal niks. Ik, ik doe wat ik doe. En uh, ja, dan maak ik zelf uit of dat ik, uh, wat, wat ik ermee doe. Ik vind het grappig. Uh, ja. Alleen dat. Ik denk normaal zie je de gekkheid om, om, om, om zijn ding te gaan halen, om dan even te laten zien dat je de honderdste vlog hebt. Uh, de, die die slingetjes hier zo uh, gehaald, ik <laughs> moet er toch even wat, wat, wat mee doen. Om, uh, om te laten zien dat je, ja, dat je nu op die honderdstuk die zit. We gaan daar uh, nog wel uh, wat, wat meer volgen. Ik vind het gewoon leuk. En uh, ja, ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik, wat ik ervan moet zeggen. Ik bedoel, ja wat kan ik ervan zeggen? Ik weet niet. In ieder geval, uh, ik ben weer thuis. Dus ik ga zo afsluiten. En dan... Uh, Dan zie ik uh, jullie volgende week weer in mijn 101ste vlog. Ja, niet dat ik dan weer opnieuw ga beginnen met, uh, met die, uh, die gekheid hoor. Met de uh, nummers en zo. Zuurlijk. Uh, dit is. Uh, ja, dit is. Ik, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Ik vind het gewoon leuk om. Uh... Ja, om, om, om dit. Ja. ja, ik vind het gewoon leuk. Ja, ik kan er niet veel meer van maken. Ik vind het grappig om te doen. Um... Ja. Zeg maar. Zeg maar. Um... Ik weet het gewoon niet vandaag. Er komt. Nou goed, in ieder geval, uh, ja, de, nogmaals, dat was de korte honderdste. We uh, zitten nou op een minuutje of uh, 7, 8. En uh, ik heb lekker gesport. <laughs> dat is wat ik kan van maken. Ik heb lekker gesport. En. Ik uh, heb wel een beetje te bedenken hoe dat ik dat moest doen met, uh, met dit allemaal, met die, met die vizier. Nou goed, daar ga je even creatief mee om. En dan zullen we. En de volgende keer weer gaan kijken. Ik hoop in ieder geval dat ik volgende week wel weer gewoon in het bos kan, kan gaan lopen, dat het droog is. Want uh, ja, ik vind het toch wel lekkerder dan op zijn loopband uh, lopen. Natuurlijk kun je dan wel in een hoger tempo lopen op de loopband. Uh, vaak dan in het bos. Uh, dus hij heeft ook wel weer zijn uh, voordeel, maar ja, voor de rest... Uh, ja. ik, nee, bos, boslopen vind ik toch, toch leuker. Nou, dan zou ik nogmaals zeggen: ik zeg tot de volgende keer. En dan even een blauw duimpje geven of een duimpje omhoog geven. Even abonneren op mijn kanaal. Doe dat nou eens, want ik vind het gewoon leuk om dit te doen. En uh, dat, dat, dat, ja, dat, dat biedt voor mij ook een beetje meer, uh, meer, uh, meer uh, waardering, nou ja, waardering. Maar in ieder geval, ja, hoe moet dat nou zeggen? Uh, ja, gewoon abonneren. Doe dat nou gewoon. Vind ik leuk. Ik zeg in ieder geval groeten. Met de wel een korte volgende keer, volgende week, zondag 100 eerste vlog. Ik zeg tjoe.